What is my mom? Nope. It's oh your... <laughs> I got $20, $20 in my pocket. You don't have fucking man. Hello, you My that subscribe button. Let's put new video on my channel here again. Shirt here. Where is shirt, my friend? <laughs> yeah. Ah, uh, it's catwalk, met. Wat is catwalk mean? <laughs> yeah, sommige... sommige mensen noemen het catwalk, What sommige mensen walk? noemen het... Hij staat hier nog, als het goed is. Hij gaat nu de... Ja, daar is hij. Mooi zo. Pak je pinanke. Nee, er zit niemand meer daarop. Het is allemaal op B. Go, Go hey, plant Oh mijn god, ja, nu weet hij. What? Kill hem, en dan die andere. Blijf hier wachten. Hey, schiet je me. Keerle. Heb ik jou, hoe ah, heb ik jou? Hey, eh, sir. Sure. Yo noob. What I'm... is he, my friend? Oh my, oh my god. god. Your, your mom, god. mom is he. What is my mom? Noob. It's oh your... My god. <laughs> Hij heeft het gewoon aan als dingen, ik zweer. I gonna lick your ass. I have 20 dollars in my pocket. <laughs> Uh, uh, uh, uh, uh, uh. This is fucking awesome. <laughs> oh my god! This weird. This is what is. Gek. Is oh. you idiot. I got 20 dollars in my pocket. You don't have fucking money. <laughs> <laughs> you understand me? Alas. This pen. Well, it? I have assist idiot. What, what do, do I have, have then? I don't understand your fucking language. You got no pockets. I had, I had balls. You don't have balls. <laughs> no, you have uh, football. Yes, I have football in boy. Suka bliat. Kurwa! Suka? I, I have, ha have bliage. <laughs> <laughs> one couple. <picture. laughs> suka bliach. Oh, no, <laughs> oh my god. You noob. No, no I, I not noob. noob. Sing another one. Well If he is a cheetah, why is is Oh they're all A mate, all A. You, you dead. dead. That is B trouwens. B idiot. I mean B, sorry! I have him. I kill you! Where are I you? Idiot Bliad! Silence, I kill you! I just Silence, I kill you. <laughs> you can't kill me because you are noob. Oh my god. <laughs> I, I throw. Oh my god! I throw to him flash idiot. <laughs> I throw to him flash. <laughs> you throw to him flash? You didn't throw flash yeah. to him, but, but you, you throw, throw the I, flesh. I, I throw flash to him, idiot. I mean that. Thank Palace. Uh, oh my god. Apps. <laughs> <laughs> <laughs> uh, eh, <pff>. <laughs> Iemand zat op die ladder, richting appartement. Ik ben pineapple, apple pen. Ik ben onderweg. Ik kom. VT, angst, one CT. Go, go, go, go. Rush, rush them, because, because they, we have no uh, diffuser. Oh mijn god, ik stond boven op iemands hoofd. Holy shit, dat was leuk. Oh, nog meer luck, ik ben gekopied. Ah, oh, ik had een ha ak. Ik had eindelijk een ak. Er ligt een ak op de trap als je die wil. Die ene stairding. Oh, daar is ook een ak. Nee. Ik weet niet wat het is. Dus ja, ik weet nee. het. Dat zeiden ze. Ik, ik voel het gewoon een top op, op mijn hoofd. Wauw, en je... Je kilt ze ook nog allemaal ook. Wauw, Dat is zo dof. Dat zegt hij op zichzelf. Wauw. Wat?! Wauw, tuurlijk. Hij no -scope me gewoon tijdens het rennen. Zag je dat? Inhuman reaction. Oh, free kill Guido. <laughs> is zat echt zo van, serious? Dus groen en geel zitten met elkaar te vechten. Serious? les round here, noob. Oh, de even bot. Oh. Hij is f***ing well. Why you get your grenade for you? I get your grenade for you! Don't get no Kirstie, no, no no no Kirstie no I kill still you! I save! Oh my god, you did that too I, it is too long ago for me that I played with AWP so I'm not... Oh my! Nice. <laughs> not that I know weet, but I know. Oh! Oh You're oh. behind Nee, hij is niet aan het walhacken, maar er is één grootste. ik denk dat die aan het wallhacken is. Hij is aan het walhacken, denk ik. Oh mijn god, oh god. Er ook niet op. Ik gooi wel een molenturk. terug. <laughs> oh mijn god. Oké, eentje opbouw. One on A-Side, A-Side. AWP A-Side, op. Het is AVP hè trouwens. Man. Ze zeggen toch altijd al? Ik bedoel, meest. Er waren tot. Wie was? Oh dikke kills. Er waren eigenlijk. <laughs> Hij gaat short. Sowieso. Ja, ik hoor hem. Ik hoor hem ook op short. Oh ik had je echt dik aan die kills maar ik deed het niet.